Het aanmaken van een YouTube-kanaal hier meer over. Mijn naam is Rick Ottenhoff, ik heb inmiddels acht jaar ervaring met video editen en uh, filmen, ik moet ook filmen en vandaag ga ik je leren hoe je eigenlijk de eerste stapzet naar een YouTube-kanaal starten is het YouTube-kanaal aanmaken. Ik ben eigenlijk geïnspireerd door twee andere video's uit 2015 en 2017. En ik zag dat dat eigenlijk best wel oud was. Het is niet meer van deze tijd. De, de studio's zijn aangepast, de dingen zijn veranderd. Dus het leek me handig om daar even een nieuwe video van te maken. Nou, we beginnen hier. Ik heb even een incognito tab opengemaakt. Dus je ziet bij mij nog helemaal uh, niks staan. Het is helemaal uh, nieuw. Ik ben gewoon gegaan naar youtube.com, link in de beschrijving, maar je zit nu ook op youtube.com, dus dit zou je moeten zien, tenzij je natuurlijk al bent ingelogd. We beginnen eerst met het Google account aan te maken. Als je deze al hebt, skip dan naar het volgende punt die ik hier in het scherm laat te komen en onderaan de beschrijving. Nou, we beginnen met het Google account aan te maken. Klik gewoon puur op inloggen. Mocht je al een Google account hebben, kun je hier inloggen. Maar wij gaan een account maken. Voor beheren van mijn bedrijf dat doen we dan, want je YouTube kanaal wordt dan ook wel je bedrijf. Dus dan doen we Rick Ottenhoff, want dat is mijn naam. Hier uh, kan je je e-mailadres gebruiken die je normaal gesproken gebruikt. Wil je een nieuwe Gmail-account aanmaken, klik je in plaats daarvan een Gmail-account aanmaken. Je kunt letter, cijfers en punten van gebruiken. Nou, deze gebruikersnaam moet iets, iets handig zijn. Ik heb een heel aantal andere e-mailadres moeten gebruiken, want alles was al ge in gebruik. Dan laat je je telefoonnummer achter. De reden dat ze dit willen, is dat ze uh, dat twee stap verificatie, wat heel belangrijk is. Je wilt niet dat je YouTube kanaal uh, ge gehackt kan worden. Herstel e-mailadres. Hierin zet je eigenlijk een e-mailadres voor puur voor uh, ook veiligheid. Mocht je account gehackt worden. Ik heb dit al een keer eerder ook moeten gebruiken. Zet hier een goed e-mailadres in. Nou, geboortedatum. datum. Hou er wel rekening mee dat je minimaal 16 jaar oud moet zijn wil je een Google account aan kunnen maken en anders moet uh, ja, moeten je ouders een uh, account aanmaken of volgt verhoogd. verhoogd kan ook. Volgende, je telefoonnummer moet uiteindelijk geverifieerd worden. Dus klik je op verzenden, maar dat is voor mij nu niet belangrijk. Dan de voorwaarden, lees je door, lees je het niet door, doe je ding. En je gaat al kort, klik op bevestig. Dan kan je nu gaan inloggen. Nou, ik kom hierop uh, terecht. Je ziet nu dat ik ben ingelogd voor de mensen die al een Google account hadden. Welkom, leuk dat je <laughs> kijkt. Dit is eigenlijk je YouTube kanaal. Kunnen ook naar YouTube Studio nu gaan. En als we daar op klikken, zie je YouTube gebruiken als of Rick Ottenhoff. Of een bedrijf van andere naam gebruiken. Ik raad je aan om dit te doen, want dan maak je namelijk een merkaccount aan. Uh, ik wil een game kanaal aanmaken. Dus ik ben die Sniper 360 No Scoper. Ik raad je aan om hier een goede naam neer te zetten, maar je ziet het al op mijn kanaal. Maar ik ben nu de sniper 360 koper. <laughs> nou, dan kom je aan op in uh, YouTube Studio. En nu heb je eigenlijk je kanaal al aangemaakt. Kun je hier gaan beginnen met video's uploaden en ben je klaar. Mocht je nou dit niet zien, gelijk zoals je het net zag, dan laat je even de volgende stap zien. Want misschien gebruik je een uh, persoonlijk account om je video's te kijken, wat ik zelf ook heb. En dan je YouTube account waar je naar upload en dat soort dingen bijhoudt. Dan gaan we hier rechtsboven. Even terug naar YouTube. Laten we alweer hier opnieuw beginnen en dan gaan we naar instellingen. En dan kom je bij instellingen terecht en staat hier een kanaal toevoegen en beheren. Daar klik je op en zie je dat er een Rick Oltenhoff account is en mijn YouTube account. Je kan hier ook op nieuw, account, op nieuw kanaal aanmaken klikken. En dan maak je eigenlijk weer opnieuw een account aan. Bijvoorbeeld een beauty channel die beauty queen 360 no scope. Ik heb het helemaal verkeerd getikt, maar het gaat even om het idee de beauty queen. En nu heb je even gemakkelijk weer een nieuw kanaal aangemaakt. Dan kun je gewoon weer video's uploaden hier rechtsboven. En dit is hoe jij een YouTube kanaal aanmaakt. Heb je hier nog vragen over? Laat even een reactie onderin achter. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten en te abonneren als je hier meer van wilt zien. En ik zie je de volgende keer weer. Doei doei!